In deze video gaan we een doorstuuradres toevoegen binnen Gmail. Log in in Gmail en open de instellingen. Klik daarna op doorsturen en voeg een doorstuuradres toe. Om te bevestigen dat je mag doorsturen naar dat adres, stuurt Google een verificatiemail naar dat doorstuuradres. Die mail ziet er als volgt uit. Klik op de link en bevestig dat dat ene account inderdaad mag doorsturen naar dit mailadres. Zodra je dat bevestigd hebt, keer je weer terug naar de instellingen van Gmail. Je ziet nu de optie om een doorstuuradres toe te voegen en heb keuze uit vier opties. Je kunt ervoor kiezen om berichten te bewaren, te verwijderen of te archiveren. Maar dat geldt voor je hele postvak. Stel je voor dat je nou alleen specifieke berichten wilt doorsturen naar dat ene mailadres. Dan maak je hem een Gmail-filter aan via het filtertabblad. Vul hierbij van het mailadres in waarvan je de mailberichten wilt doorsturen. Dus tuin voor: ik krijg een mail van administratiepeppix.nl. Dan wil ik dat via deze optie doorsturen naar Entervati Apex. Ik klik op filter aanmaken en zie vervolgens dat het filter wordt toegevoegd. En op deze manier stuur je alleen specifieke berichten door en niet alle mails uit je account. Ik hoop dat je van deze video wat wijzer bent geworden en dat je nu weet hoe je een doorstuuradres toevoegt binnen Google Mail. Succes!